Goedemorgen allemaal. Aan mij de eer om uh, u welkom te heten bij dit webinar. Uh, gezondheidsverschillen verkleinen onder ouderen, juist nu. Mijn naam is Cathelijne uh, Wittendorf en ik ben programmamanager gezondheid, en migranten en vitaal ouder worden uh, bij VAROS, expertisecentrum gezondheidsverschillen. En uh, uh, van harte welkom op dit webinar. Uh, wij hebben de afgelopen, uh, het afgelopen jaar gewerkt aan drie kennisdossiers, uh, waarbij we uh, de status quo van kennis hebben opgemaakt uh, uh, op drie thema's. Eén kennisdossier over uh, inclusievere ouderenzorg en ondersteuning. Eén uh, kennisdossier uh, over um, dementiezorg en eentje over dementiepreventie. En vandaag geven we graag een voorproefje uh, van uh, de kennis van deze dossiers, um, specifiek gericht op gemeentelijke beleidsmakers. Uh, en dan licht ik graag even aan het programma voor u toe. Um, dat kan. Ik. Ja. Uh, we beginnen straks. Uh, uh, begint mijn collega Janne Matijka. Uh, met een presentatie van de uitdagingen uh, uh, en ongelijkheid in gezondheid binnen zorg en welzijn. Dan volgt mijn collega Helene Vellekoop over de oorzaken van uh, gezondheidsverschillen bij ouderen. Uh, gevolgd door, uh, nog een collega, uh, Carolien Smits. Die uh, uh, oplossingsrichtingen voor gelijke kansen op gezond ouder worden uiteenzet. Uh, gevolgd door uh, een panelgesprek... Uh, met uh, Marcella Brauskamp, beleidsadviseur, gemeente Rotterdam. Hier staat ook Marilyn Haimé van de uh, Raad van Ouderen. Maar uh, helaas kan zij door omstandigheden er uh, vandaag niet bij zijn. Um, tijdens de presentaties kunt u vragen stellen in de chat. En uh, de laatste tien minuten hebben we uh, tijd om deze vragen te beantwoorden. En dat zal worden gedaan door mijn collega Ros nicoolsteen uh, dan rest mij nog een paar huishoudelijke mededelingen. Uh, dit webinar wordt opgenomen. En als u niet in beeld wilt komen, uh, zet dan uw camera uit. Um, nou, de vragen kunnen dus in de chat geset, uh, gesteld worden. Liever niet tussendoor, maar op de laatste tien minuten is er uh, uh, tijd en ruimte om deze vragen te beantwoorden. En, um, na, de, na dit webinar zal de, de PowerPoint-presentatie nagestuurd worden eh, en ook de opname. Eh, en dan geef ik nu heel graag het woord aan eh, Jane Matijka, die iets gaat vertellen over de uitdagingen en ongelijkheid in gezondheid, in zorg en welzijn. Ja, dankjewel, Katelijne, voor deze inleiding. Nederland vergrijst. En dat betekent dat er steeds meer 65-plussers zijn. Op steeds minder werkenden. Er spraken van een dubbele vergrijzing. dat komt omdat. Um, omdat er twee maatschappelijke ontwikkelingen zijn die tot die vergrijzing leiden. Het eerste is dat een grote groep mensen nu oud wordt. Dus de babyboomer-generatie. En de tweede maatschappelijke ontwikkeling is dat de levensverwachting stijgt. Nou, en zo zie je in de grafiek. heel duidelijk dat tussen, wat is het hier, 1980. En 2020 het aandeel ouderen um, ja, behoorlijk is toegenomen. Voor 2040 wordt zelfs verwacht dat um, 26% van de bevolking 56 jaar of ouder is. Nee, sorry, 65 jaar of ouder is. Daarnaast is er uh, sprake ook van een gekleurde vergrijzing. En dat betekent dat het aandeel uh, migranten ouderen... Onder de groep ouderen steeds toeneemt. Dus op dit moment heeft 14% van de ouderen een migratieachtergrond. En in 2050 zou dat waarschijnlijk 25% zijn. Een andere uh, verwachting is dat in 2030 één op de drie 65-plussers in de vier grote Nederlandse steden een migratieachtergrond heeft. in nou, deze vergrijzing die. Uh, brengt een aantal uitdagingen met zich mee. Um, we komen handen tekort in de zorg en in het sociaal domein. En bovendien uh, zijn er te weinig... Uh, mantelzorgers op de lange termijn. Meer ouderen betekent ook meer complexe problematiek. En de zorgkosten stijgen en de uitgaven voor het sociaal domein die nemen toe. En Factus voorspelt zelfs dat de zorgkosten voor ouderen sneller toenemen dan de uh, overige zorgkosten. Nou, we hebben hier te maken dus met behoorlijke uitdagingen. Maar daarnaast weten we ook nog dat er grote gezondheidsverschillen bestaan tussen um, verschillende groepen ouderen. En daar wil ik het nu graag over hebben. In de linker grafiek zie je de gezonde levensverwachting op 65-jarige leeftijd. Dus een man die... ...op dit moment 65 jaar oud is en een lage opleiding heeft, die leeft nog nou, gemiddeld zo'n 10 jaar in goede gezondheid. 65 65-jarige man met een hoge opleiding nog ongeveer uh, 15 jaar. Dus een behoorlijk verschil van 5 jaar en dit verschil zien we ook terug bij vrouwen. Als we dan naar de rechtergrafiek uh, gaan, zien we daar het aandeel ouderen met functionele beperkingen naar inkomen. Functionele beperkingen, dat zijn uh, beperkingen in uh, zien, uh, in horen of uh, mobiliteit. Ja, en hier zien we dat de laagste inkomensklas um, veel meer kans heeft op uh, functionele beperkingen dan de hoogste inkomensklas. Er is ook een onderzoek gedaan onder ouderen met een Turkse en met een Marokkaanse achtergrond. En zij rapporteren veel vaker functionele beperkingen dan ouderen zonder migratieachtergrond. Um, als ik het goed heb, uh, waren het, ja, tussen 60, was het tussen 60 en 70 procent uh, van de uh, ouderen met een migratieachtergrond dat functionele beperkingen rapporteerden. En zo'n 30 procent uh, van de mensen zonder migratieachtergrond. Links, um, aan de linkerkant zie je iets over eenzaamheid, namelijk het aandeel ouderen dat zich eenzaam voelt, ook bij naar inkomensklas. Ja, en veel meer ouderen in de laagste inkomensklas voelen zich eenzaam ten ouderen in de hoogste inkomensklas. Over eenzaamheid is bovendien nog bekend dat mensen met een lage opleiding zich vaker eenzaam voelen en uh, mensen met een migratieachtergrond. Tot slot wil ik het nog even hebben over dementie. Er is in 2016 een groot onderzoek gedaan in de Nederlandse bevolking. Um, en daaruit bleek dat ouderen met een Turkse, Marokkaanse en Surinaamse migratieachtergrond... drie keer zo vaak dementie hebben als ouderen zonder migratieachtergrond. En voor mild cognitive impairment was het zelfs vier keer zo vaak. En dementie komt bovendien vaker voor bij mensen met een lage opleiding... Dan bij mensen met een hoge opleiding. Maar er zijn ook positieve uh, geluiden en zeker ook beschermende factoren. Ouder worden kan namelijk ook gezien worden als een positief proces en geassocieerd worden met uh, respect en met wijsheid. Dat kan dan weer voor meer, voor meer welbevinden zorgen. En sommige. Uh, in sommige culturen um, hebben mensen toch eerder de neiging om uh, ouder worden als een dus positief proces te zien dan in andere culturen. En zo kan het dus ook onder sommige uh, migrantengroepen um, nou ja, wat betreft dat aspect um, meer bescherming of meer welzijn zijn. Ook religieuze activiteiten uh, kunnen een positief effect hebben op het welbevinden. Zo was er een onderzoek onder uh, Turkse um, uh, ouderen of uh, ouderen met een Turkse migratieachtergrond. En um, daaruit bleek dat uh, religieuze activiteiten in de privéomgeving um, ook een beschermend effect hadden. Alhoewel dat in sterkere mate het geval was voor um, uh, ouderen met een migratieachtergrond en met een hoge opleiding. Ja, dus tot nu toe hebben we gezien dat, um, dat er dus eigenlijk behoorlijke gezondheidsverschillen bestaan. Um, ouderen met een lage ses, dus dat betekent met een lage opleiding of met een laag inkomen. Um, en ouderen met een migratieachtergrond, die maken toch minder kans op een gelukkige oude dag. Uh, besef hierbij wel dat het gaat om tendensen. Dus het zijn geen harde natuurwetten of iets. Er zijn ongetwijfeld ook uh, laag opgeleide ouderen die heel oud worden en heel gelukkig oud worden. Er zijn dus ook beschermende factoren. Maar goed, die verschillen, die, um, uh, dat is ook wel een feit. Dat zien we wel echt terug. Um, nou ja, en dan hebben we natuurlijk die, die grote uitdagingen in de ouderenzorg en in het sociaal domein. En dan zou je je kunnen afvragen, welk nut heeft het dan eigenlijk om nu ook nog in te zetten op um, het verkleinen van gezondheidsverschillen. En moet je niet prioriteren en in eerste instantie ervoor zorgen dat die zorgkosten hoe dan ook uh, afnemen. En daar kan je op beredeneren. Ik zal je wel vertellen dat het wel uh, nut heeft <laughs> om in te zetten op het verkleinen van uh, gezondheidsverschillen. Je kan beredeneren van, vanuit het individu in de maatschappij en een economisch perspectief. Wat betreft het eh, individu staat in de universele verklaring van de rechten van de mens dat gewoon iedereen het recht heeft op een zo goed mogelijke lichamelijke en geestelijke gezondheid. Dus in die zin is de overheid gewoon ook verplicht om kansengelijkheid te waarborgen. Uh, maar je kan ook zeggen dat het uh, bovendien nog een positief effect heeft voor de gehele maatschappij. Want de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, die zegt dat ongelijkheid onze maatschappelijke veerkracht belast. Dus dat betekent dat wij, uh, als er hier veel ongelijkheid is, dat wij eigenlijk niet goed gewapend zijn tegen crisissen. En de World Health Organization die voegt hier aan toe dat de maatregelen die genomen kunnen worden om gezondheidsverschillen te, te verkleinen, uiteindelijk ook iedereens gezondheid ten goede komen. En tot slot het economisch perspectief. Nou, zorgkosten zijn hoger voor mensen met een lage opleiding of met een laag inkomen. Dus we hebben de boer en collega's in 2019 een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat... Stel nou de zorgkosten um, voor mensen met een lage 6, die waren net zo hoog als de, of net zo laag als de zorgkosten voor mensen met een hoge 6. Dan zouden de algemene zorgkosten om 7% dalen. Dat is denk ik niet alleen maar mooi meegenomen, dat hebben we hard nodig. Voordat wij nou te horen krijgen hoe je dat dan doet, inzetten op het verkleinen van gezondheidsverschillen. En wil ik graag het woord geven aan mijn collega Helene Pellekoop, die iets vertelt over de oorzaken van gezondheidsverschillen tussen ouderen. Super, dankjewel. Kan iedereen me goed horen? Ja, een knikje. Oké. Okay. Allright, mag de volgende slide? Dankjewel. Ja, um, allereerst de opmerking dat ik uh, dus het heb over de oorzaken van gezondheidsverschillen. Um, en ja, de oorzaken van gezondheidsverschillen zijn veelzijdig en complex. Uh, dus laat ik daarmee beginnen. Maar um, om wat structuur te bieden... maken we gebruik van uh, onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Die uh, eigenlijk vijf... domeinen heeft geï geïdentificeerd die... gezondheidsverschillen kunnen verklaren. Uh, en die staan hier op het plaatje. Uh, dus we hebben sociaal netwerk, kennis en vaardigheden. Uh, en bij kennis en vaardigheden... Die voor gezondheid belangrijk zijn, kunnen bijvoorbeeld denken aan geletterdheid. Dus kunnen mensen goed lezen en schrijven, maar ook specifiek gezondheidsvaardigheden. Daar, daar hebben we het bij vaders ook vaak over. Uh, maar dat zijn bijvoorbeeld zowel welke kennis hebben mensen al uh, over gezondheid en ziekte, maar ook welke skills hebben ze om, uh, om eventueel nieuwe informatie goed te kunnen vinden als dat nodig is. Um, dan hebben we goede, betaalbare en begrijpelijke zorg. Dus het gaat over de, ja, de gezondheidszorg die er is werksituatie, bestaanszekerheid en leefomstandigheden. En uit dit uh, onderzoek van de, van de WHO blijkt dat als er iets niet goed zit in deze domeinen, dat dat uh, slechte uitkomsten wat betreft gezondheid kan veroorzaken. Um, dus dat verklaart een deel, maar dat uh, brengt ons dan eigenlijk ook bij de vraag waar verschillen of slechte uitkomsten in deze domeinen vandaan komen. Waarom hebben mensen weinig bestaanszekerheid? Of uh, een sociaal netwerk, wat er niet helpt. Um, en dan wil ik graag de volgende slide, mag. Dat brengt ons bij het concept van fundamentele oorzaken. Het idee is dat dat eigenlijk een onderliggende oorzaak is, die invloed heeft op de uh, WHO-domeinen. Dus de WHO-domeinen zijn eigenlijk dus een soort van intermediaire factor. En uiteindelijk leidt dat tot gezondheidsverschillen. En de volgende slide, graag. Dus een voorbeeld daarvan is, iemand heeft weinig opleiding, dat kan leiden tot... Fysiek zware werkomstandigheden. En dat kan uh, uiteindelijk leiden tot bijvoorbeeld ernstige rugklachten op jonge leeftijd. En dan is dus weinig opleiding de fundamentele oorzaak. De fysiek zware werkomstandigheden, dat zit op het WHO-domein van werkomstandigheden. En dat, uh, die ernstige rugklachten, die heeft niet iedereen. Dus dat is dan een gezondheidsverschil. Volgende slide graag. Nou, dit idee van fundamentele oorzaken is voor het eerst opgeschreven door Link en Vielen. In hun uh, Fundamental Cause Theory. En zij focussen eigenlijk vooral op sociaal-economische status. Ses. En zoals Jana uh, al zei, dullen we daarmee vooral en, opleiding en inkomen. En uh, het idee van Link is dat um, mensen met een hoge ses meer toegang hebben tot middelen. En daarmee kunnen ze zichzelf eigenlijk uh, een, een goede gezondheid voor zichzelf regelen. Dus die middelen zijn bijvoorbeeld geld, kennis, maar ook macht, status, nuttige sociale connecties. Volgende slide graag. Um, maar er zijn nog meer mogelijke fundamentele oorzaken denkbaar die uh, ook ongelijke toegang tot middelen veroorzaken. Uh, een mogelijke belangrijke is migratieachtergrond. En dan binnen migratieachtergrond zijn er nog verschillen afhankelijk van huidskleur en religie. Um, gender, seksualiteit, fysieke en mentale beperkingen er zijn er nog meer. Het hangt ook af van de context. Um, volgende slide. En wat goed is om te bedenken bij het nadenken over de verschillende fundamentele oorzaken, is dat. wij als mensen eigenlijk allemaal een, een hele veelzijdige identiteit hebben. Dus er komen allerlei factoren of fundamentele oorzaken bij elkaar. Um, en die hebben niet allemaal hetzelfde effect. Dus het kan dat. Factoren bijvoorbeeld elkaar versterken. Dus bijvoorbeeld hoog inkomen en veel opleiding. Of lage inkomen en migratieachtergrond. Maar eh, factoren, factoren kunnen ook een tegenovergestelde effect hebben. Dus bijvoorbeeld migratieachtergrond en veel opleiding. Of weinig opleiding en hoog inkomen. Of niet nou, men, om nog eh, die relatie tussen fundamentele oorzaken en WHO-domeinen en gezondheid. Wat duidelijker te maken heb ik nog een voorbeeld. Dat gaat over roken. Um, maar er is wat onderzoek waar, waaruit blijkt dat uh, stoppogingen van laagopgeleide rokers minder vaak succesvol zijn dan stop, stoppogingen van hoogopgeleide rokers. Um, en is toch gevraagd waardoor dat komt. Um, en mensen zeggen zelf dat dat onder andere, dit is maar een deel van het onderzoek, maar onder andere komt door uh, dat ze weinig steun ervaren bij het stoppen in hun sociaal netwerk. Um, en dat er minder ervaren eigen effectiviteit is. En daarmee wordt bedoeld dat mensen um, misschien niet helemaal het gevoel hebben dat ze, dat ze invloed hebben of controle hebben over hun eigen gezondheid. Of in dit geval het stoppen met roken. Um, en wat we dus eigenlijk zien is dat de fundamentele oorzaak weinig opleiding. Dus effect heeft in dit geval, uh, in dit onderzoek, op uh, het WHO domein, sociaal netwerk, kennis en vaardigheden. Dus... Um, mensen met minder opleiding hebben misschien een grotere kans op een sociaal netwerk waar roken normaal is of in ieder geval waar het minder ontmoedigd wordt um, maar misschien en mensen met weinig opleiding ook misschien uh, dus minder kennis en vaardigheden uh, die hen het gevoel geven dat ze, uh, dat ze kunnen stoppen met roken uh, volgende slide en zoals ik zei, dit is maar een deel van het verhaal, het onderzoek is veel groter maar in ieder geval om aan te geven hoe, hoe dus die relatie een beetje werkt en we zien, uh, we zien ook dat, uh, dat er meer rokers zijn onder mensen die weinig opleiding hebben. 19% bij mensen die laag opgeleid zijn en 17,6% bij mensen die hoog opgeleid zijn. Volgende slide. En wat we vervolgens zien, dus dit is eigenlijk waar het dan link naar gezondheidsverschillen, is dat uh, roken natuurlijk allerlei uh, gezondheidseffecten, maar het geeft ook een hogere kans op dementie van mensen die niet roken. Dus mensen hebben 30% hogere kans op dementie in het algemeen. En 40% hogere kans specifiek op de ziekte van Alzheimer. Dus dat is best een verhoogde, uh, verhoogde kans. En op die manier leidt dus die, die keten van oorzaak en gevolg. tot uh, verschillende prevalentie van, van dementie. Volgende slide, vraag. Nou, het goed is ook om te bedenken bij het nadenken over die WHO-domeinen. is dat. Iedereen te maken kan krijgen met problemen in een van die domeinen, ook als je een goede startpositie hebt, bijvoorbeeld qua opleiding. Um, maar wat, wat, waar fundamentele oorzaken vaak voor zorgen, of als je een, een slechte startpositie hebt, op die fundamentele oorzaken, dat er een, een langdurige opstapeling is van problemen op die WHO domeinen. Um, en daar komen vaak de problemen van. Um, volgende sluitvraag. Mag ik de volgende slide? Ja, super, dankjewel. Um, ja, dus wat een, een heel voorkomend gevolg is. van uh, slechte omstandigheden op die WHO-domeinen. is chronische stress. Uh, chronische stress is hartstikke ongezond. Zowel gewoon wat het fysiek met je lichaam doet. maar ook uh, dat het mensen bijvoorbeeld. Uh, een grotere kans geeft op, op ongezond gedrag. zoals bijvoorbeeld roken. En als je hier een beetje in het plaatje kijkt, voor linksboven geldzorgen. Dat linkt eigenlijk aan het WHO domein bestaanshekenheid. En slechte woning, uh, twee daaronder, linkt aan leefomstandigheden. Dus eigenlijk uh, komen heel veel van die WHO domeinen weer terug. Um, en het chronische stress is ook, ook echt een overkoepelend probleem wat relevant is voor, voor al die WHO domeinen. En wat, wat uh, aandacht verdient omdat het zoveel uh, negatieve gezondheidseffecten kan hebben. Um, volgende slide, ik ben er bijna doorheen. Um, ik ga zo meteen het woord geven aan mijn collega Caroline, die gaat vertellen over wat kunnen we nou doen om, uh, om die gezondheidsverschillen wat kleiner te maken. Maar eerst nog wat op iets theoretisch niveau. Um, we kunnen die, ik denk dat je, sorry, de techniek, dat je even twee of drie keer moet doorklikken, want er zitten vliegen dingetjes in. Um, maar het aanpakken van gezondheidsverschillen kan op verschillende plekken in die soort van keten van oorzaak en gevolg. Dus we kunnen bijvoorbeeld... Op die fundamentele oorzaken ingrijpen. Dus op landelijk niveau zou dat bijvoorbeeld zijn zorg voor een gelijke inkomensverdeling. Maar op uh, lokaal niveau zou het kunnen zijn, uh, mensen helpen bij financiën die dus in de school zijn gekomen of uh, huiswerkondersteuning aanbieden voor kinderen uit, uh, uit vluchtelingengezinnen of andere gezinnen die recent in Nederland zijn gekomen, zodat ze een opleiding op hun niveau. Goedemorgen, omdat uh... Helene, bevroren is, zal ik haar verhaal even afmaken. Heel concluderend, dus die aanpak van gezondheidsverschillen, die kunnen op drie verschillende stappen in dat hele proces plaatsvinden. De eerste, op een moment van die, bij de overgang van die fundamentele oorzaken naar de verschillende domeinen waarop die effect hebben. Bijvoorbeeld door de goede zorg. En de vervolgers. Um, dus met die mooie samenvatting uh, ben ik bij uh, bij mijn verhaal uh, beland, want um, welke oplossingen zijn nou denkbaar op gemeentelijk niveau uh, als het gaat om beleid? Um, want het is heel ingewikkeld. Um, dat is in ieder geval duidelijk uit het verhaal van uh, van mijn collega's Jane en Helene. Dus hoe pakken we dat dan aan uiteindelijk? Nou, Faros heeft uh, als het gaat om uh, de aanpak van gezondheidsverschillen een algemene visie. Um, namelijk vooral dat het een veranderopgave is voor iedereen op alle niveaus. Dus niet alleen op gemeentelijk niveau, ook regionaal en ook landelijk. Dat je het moet aanpakken met, uh, uh, op het systeemniveau. Niet alleen beleid, maar ook in de praktijk. Ook vanuit de wetenschap, het onderzoek. En dat er uh, een kwestie is van structuur en infrastructuur voor samenwerking, maar ook cultuur. VAROS is aan, uh, voorstander van een adaptieve en een lerende aanpak uh, met negen principes als een kompas. En die gaan we zo meteen uitwerken. Dit plaatje vat nog eens samen wat, uh, wat uh, Jana met name heeft uitgelegd en... Uh, uh, dit heb ik toch ingesloten, zodat u straks, als u de slides krijgt, nog eens op, uh, op uh, door kunt uh, lezen. Uh, het gaat nu even over uh, die negen oplossingen voor die hele complexe problematiek. En dan hebben we het over de negen principes voor een succesvolle strategie. Om de verschillen duurzaam aan te pakken. Natuurlijk een brede domeinoverstijgende aanpak... Um, want we hebben het niet alleen over het gezondheid- of zorgdomein. Um, Wij zijn ook voorstander van om te differentiëren waar nodig. Hè, want elk, uh, gezien al die verschillen waar we, uh, het net, die we net hebben vastgesteld, uh, is het onzinnig om een soort one size fits all uh, uh, toe te passen. Want dan weet je dat het eigenlijk voor heel weinig mensen werkt benutten kansen in de verschillende levensfasen, juist ook bij ouderen. We weten dat het loont om preventie te plegen bij uh, 65-plussers en zelfs bij 80-plussers is het nog kosteneffectief. Maar het is natuurlijk helemaal mooi als je in de jeugd of in de middelbare leeftijd uh, al uh, preventie van uh, verschillen kunt uh, inzetten. Dan werk samen met de mensen om wie het gaat, want anders wordt het niks. Dan heb je een, uh, een aanpak uh, die niet valide is voor juist uh, de groepen waar je op mikt. Um, en mis je al die expertise die uh, juist deze mensen hebben. Werkpersoonsgericht, ik zou zelfs zeggen ook werknetwerkgericht. Dus betrek ook de mensen in het sociale netwerk om die ouderen heen als dat netwerk er is. Versterk het geloof in eigen kunnen en zelfredzaamheid. Wees daar realistisch in, want natuurlijk uh, weten we ook wel dat de heilstaat niet uh, opgebouwd wordt uh, uit uh, mensen die allemaal, uh, alle Nederlanders, zo zelfredzaam zijn of kunnen worden. Maar wees, uh, laat mensen kleine stapjes uh, zetten die haalbaar zijn en die hun ook het gevoel geven uh, dat ze de greep op hebben. Nou, en uh, het gaat om leren en experimenteren, ook op beleidsniveau. Uh, geef die ruimte, geef elkaar die ruimte, leer van elkaars fouten. Um, zodat je ook weet wat werkt en wat niet werkt. Dus ook hier zie je dan weer iets van structuur, maar ook iets van cultuur wat uh, moet werken. Nou, goede monitoring en evaluatie. Gebruik daarbij... Uh, zodat je ook leert van, van wat er allemaal is ingezet en wat het heeft opgeleverd. Maar doe dat ook zo bescheiden mogelijk in de zin van gebruik heel effectief de monitoring die er al plaatsvindt vanuit, alle, vanuit de GGD bijvoorbeeld. En werk aan borging van wat je allemaal hebt ontdekt en opgeleverd hebt. En dat betekent continue trainingen, continu agendering. Uh, en, uh, wat, uh, ...en werksamenwerking met allerlei opleidingen, met name de beroepsopleidingen. Nou, dit, dit plaatje uh, hebben we moeten lenen van, van onze zuidenburen, uh, van, uh, van de Vlamingen. Uh, dit is heel aantrekkelijk, uh, omdat het ook wel aan te sluiten bij die negen principes. Uh, dus het is een beetje de, de beleidscyclus die, we, die uh, de beleidsmakers zeker ook wel zullen herkennen... He, dus dat loopt van uh, draagvraag creëren tot uh, uh, acties uitwerken, uitvoeren, evalueren en verankeren. Het, het lastige is dat dit zo'n model um, op zichzelf zinnig, maar uiteindelijk een, een soort linealiteit uh, suggereert die er in de praktijk uh, uh, vaak niet is. En als het gaat om integraal samenwerken, dan zul je altijd zien dat jouw collega eh, van het sociale domein of van economische zaken, dat die eigenlijk eh, bijvoorbeeld in eh, de actie-uitvoerfase zitten, terwijl jij eh, bezig bent met eh, draagvlak, eh, draagvlak creëren. Dus dit even als illustratie van het is ingewikkeld. Um, dus laten we proberen het wat uh, eenvoudiger uh, te houden. En dan focussen wij op uh, twee oplossingsrichtingen. Inclusief werken en integraal werken. En daar zal ik wat meer over vertellen. Of inclusief ja, ja, waarom? Nou, um, op dit moment is het perspectief van ouderen, juist die ouderen in kwetsbare posities, onvoldoende meegenomen. En dat komt... Doordat het uh, veel wetenschappelijk onderzoek juist deze groepen te weinig een, stel, een stem geven. Maar ook omdat het, uh, het beleid wat er vervolgens op, die, op dat onderzoek is gebouwd, die fouten die tekortkomen, um, ja, onbewust meeneemt. Als het gaat om inclusief werken, doe dat dan op bestuurlijk, strategisch en op uitvoerend niveau. In alle beleidsstappen um, stel jezelf vragen over die structuur over de cultuur. Werken we inclusief genoeg uh, op dit moment, op deze plek? Wat weten we eigenlijk over de gezondheidsverschillen in deze wijk en dit dorp? En wie doet mee? Waar baseren we dit op? Wie praat mee? En vooral wie nog niet? Dus de vraag is, is onze strategie inclusief genoeg? Denk dan aan zaken heel praktisch, van wat we aanbieden, is dat toegankelijk? En dan heb je het niet alleen over... Uh, de OV en over de parkeerplaatsen, maar ook over de taal waarin we dingen formuleren. En dan hebben we het niet alleen over taal voor mensen um, uit een andere taalgroep. Uh, we hebben het ook over de locatie, we hebben het ook over de timing van onze activiteiten op het uh, moment van de week of op het moment van de dag. Ook je financiële budgetten vormen een ingang om uh, goed te analyseren en om te gaan... Om, om je beleid uh, uh, effectief te maken. Dus kijk goed uiteindelijk uh, welke uitgaven voor welke groepen uh, worden gepleegd. Maar ook uiteindelijk uh, waar die uitgaven daadwerkelijk ook besteed worden. Dus niet alleen op de begroting. En durf te, durf te differentiëren als het gaat om beleid maken. Um, ook al is er uh, natuurlijk heel lang uh, en op veel plekken het officiële beleid van we werken niet met doelgroepen. Um, je weet toch um, maar manieren te vinden om, um, om, om het specifiek te maken voor de groepen waar het juist om gaat. Dan de tweede richting. Integraal werken. Ja, waarom? Nou, dat, dat is een soort, ook, ook een uh, principieel verhaal. Hè? Dus health equity in all policies. Dus gelijkwaardigheid, gelijke kansen uh, in alle beleidsvormen, in alle beleidstoepassingen. Dus een soort natuurlijk uh, iets wat in de rechten van de mensen belegd uh, is. Um, maar vooral ook gewoon heel praktisch, uh, de oorzaken van de verschillen, uh, zo hebben Jana en Helene uitgelegd, die liggen in meerdere domeinen. Dus als je er eentje uitlegt, dat gaat niet werken. En uh, ja, het, het wetenschappelijk onderzoek heeft ook uh, laten zien dat zo'n integrale uh, aanpak het beste werkt. Een integrale aanpak vraagt natuurlijk om een samenhangende manier van uh, uh, werken. Um, het, het, gaat, het stelt de behoeften van de doelgroepen en de eigen kracht centraal op een reële manier, op een haalbare manier. En het uh, bevordert de integrale samenwerking binnen de gemeentes, um, tussen de verschillende portefeuilles, maar ook met de stakeholders daarbuiten. Dus um, de formele, en, uh, uh, maar ook de informele stakeholders. En uiteindelijk... Uh, probeer je dat uh, de, de gemeente um, een, een steunende en een uh, regisserende rol in te nemen. Dit was het voorbeeld van uh, de tools die er in Nederland al op verschillende plekken te vinden zijn. RIVM, VAROS. Uh, ja, dus dat, dat is uh, gezond in. Ja, en nog iets om door te klikken straks als jullie de slides binnen hebben. Een paar mooie voorbeelden met video's van de uh, toepassingen van een integrale aanpak van verschillende gezondheidsproblematieken. Uh, het probleem is, er is nog geen landelijke implementatie. En daarom laten we even kijken naar een aanpak uh, um, die wel landelijk is uh, gericht, namelijk uh, de gezond in bij de, de gidsgemeentes. Die is op uh, ruim 150 plekken in Nederland uh, toegepast de afgelopen jaren. En Gezond In is een stimuleringsprogramma vanuit de, vanuit de Rijksoverheid om die lokale aanpak van gezondheidsachterstanden aan te pakken. Dus door gemeentes te ondersteunen eh, bij hun integrale aanpak, eh, door advies op maat te maken voor bij de gemeenteambtenaren en bij lokale partijen. En door al die ervaringen, de expertise die is opgebouwd, te verspreiden en te delen en te integreren, zodat het voor iedereen eh, toegankelijk wordt. Um, en dat die aanpak ook beter onderbouwd wordt. Nou, bij Gezond In zijn er een paar hele mooie voorbeelden van hoe je over de domeinen heen kunt werken. En ik zal er eentje uitlichten, namelijk uh, de aanpak van armoede en schulden. Um, waarbij dan de aanpak van armoede en schulden is gecombineerd met het uh, uh, begeleiden uh, van de geestelijke gezondheid. En het, uh, het uh, aantrekkelijk maken en het stimuleren van, uh, van bewegen. Nou, als laatste, dus nog de, de tips um, die vanuit deze uh, integrale aanpakken tot nu toe zijn opgeleverd van, ja, dus, dus um, werk er uh, hard aan, maar bedenk je wel van het is echt een, een heel lastig probleem wat gewoon jarenlang gaat vragen. Um, het, het heeft te maken met uh, allerlei dieperliggende oorzaken, dus het is gewoon slim om uh, koppelingen te maken tussen die domeinen binnen de gemeente. Um, maar ook met uh, concrete programma's als het gaat om ouderen zoals 1 tegen eenzaamheid, waardigheid en trots, de wozo en de spuk die eraan zit te komen. En als je gaat samenwerken zoek naar de win-win. Uh, dus denk niet te veel na over uh, dat verschillende uh, collega's of domeinen een heel ander uitgangspunt of andere officiële doelstellingen hebben. Kijk vooral naar waar je uh, de, de gezamenlijke winsten kunt zien. Denk aan een bestuurlijk draagvlak, maar bovenal, en daarmee wil ik afsluiten, zet de inwoners in de hoofdrol. En dan gaat het om ouderen, werk met hen van begin af aan samen en val niet in de, in de kuil van dat je samenwerkt met, met alleen de ouderen die al in een sterke sociaal-economische positie zitten... Die hun woordje wel kunnen voeren. Maar denk ook aan die samenwerking met mensen bij wie dat meer investeringen geeft. Doe het steeds opnieuw en laat ze ook ongevraagd advies geven. Dus met, hiermee wil ik uh, afsluiten. Uh, uh, en overstappen naar het, uh, het gesprek met, uh, uh, met Marcelle Braamskamp. Welkom Marcelle. Uh, Even nog uh, benoemen. Uh, Merlin Hermee van, uh, van Noom is helaas toch op het allerlaatste moment verhinderd. Dat spijt haar zeer. Dat spijt ons natuurlijk ook heel erg. Want uh, zij is uh, lid van de Raad van Ouderen voor de overheid. En vandaaruit heeft ze heel veel ervaring, ook juist op diversiteitsaspecten. Uh, uh, maar uh, nogmaals, uh, welkom uh, Marcella. Uh, wel. Marcella Braam. Braamskamp is uh, beleidsadviseur bij de gemeente Rotterdam uh, op het domein uh, welzijn en WMO. Uh, en ze heeft bovendien uh, een heel uh, relevant programma getrokken, uh, ouder en wijzer. Uh, Marcella, wil jij daar nog uh, iets aan toevoegen als het gaat om uh, jullie aanpak van gezondheidsverschillen bij ouderen? Ja, ik moet uh, gelijk wel even... horen jullie mijn, Je staat uh, nog stok? op mute, denk ik. Ik moet gelijk wel even een kleine nuance aanbrengen, want uh, ik ben zeker niet uh, alleen de trekker geweest van het hele programma Ouder en wijzer. Ik krijg er al warm van, want het is zo'n ontzettend breed uh, programma. Daar hebben we echt met uh, heel erg veel verschillende mensen op samengewerkt. Misschien wel goed om even die context uh, mee te geven, want um, we hadden in Rotterdam uh, nou, in ieder geval de mogelijkheid om uh, voor vier jaar een programma in te zetten om uh, wat meer de gemeente klaar te stomen voor de vergrijzing uh, die natuurlijk volop bezig is en uh, die zijn piek nog uh, moet krijgen. In Rotterdam zie je daarbij ook vooral dat die het aandeel van migrantenouderen uh, in die uh, groep van senioren ook uh, echt wel aan het toenemen is. En uh, nou ja, we hadden het geluk om uh, in 2019 het programma Ouder en Wijzer dan te kunnen opzetten. Dat hebben we niet alleen gedaan, maar samen met zo'n honderd partners in de stad. En dat varieerde van woningbouwcorporaties tot zorg- en welzijnsinstellingen, tot um, Alzheimer Nederland, tot uh, oudere bonden. Dus daar zat, uh, daar zat van alles in. En ik denk dat we daar een heel mooi uh, programma uh, van hebben gemaakt met vier verschillende pijlers. De eerste pijler was uh, Vitaal Oud Worden. Dus aan de ene kant inderdaad allerlei interventies, eh, valpreventie, eh, eh, zorgen dat beweegvaardigheden eh, verbeteren. Um, maar aan de andere kant ook um, nadenken van uh, ben, je, ben, je, ben je voorbereid op die toenemende kwetsbaarheid die kan komen als je ouder wordt? Uh, de tweede pijler was uh, bij ons de pijler vitaal. Daar hadden we heel veel uh, ja, het was de aanpak op tegen eenzaamheid. Zit daarin uh, ook heel erg kijken van hè, welke competenties uh, en energie hebben mensen nog die um, misschien al wel met, met, met pensioen zijn, maar wel nog iets willen doen uh, voor hun buurt en voor de stad. Um, Pijler 3 was wonen, dus daar gingen we heel erg in op uh, de doorstroom op de huizenmarkt, uh, passende woning, leeftijd uh, bestendig bouwen. Dus dat zat allemaal in die derde pijler. En ik zelf werkte voor de pijler zorg en ondersteuning. Waarin we aan de ene kant heel erg keken naar van kunnen we niet beter samenwerken bij het afgeven van indicaties. Kunnen we niet meer contacten tussen welzijn en de eerste lijn bijvoorbeeld met de huisartsen. Daar zat ook een actielijn in aandacht voor mensen met dementie. Waar ik dus verantwoordelijk voor was zat een actielijn in uh, op migrantenouderen en dan ging het er specifiek om, uh, om ja, dat we toch terughoren vanuit uh, ook vanuit de uh, migrantenorganisaties, dat mensen het moeilijk vinden om de weg te vinden naar de zorg en ondersteuning die er is. Uh, dus dat wij misschien wel denken dat we een laagdrempelig WMO-loket hebben ingericht, maar dat dat eigenlijk voor hen niet zo laagdrempelig voelt. En uh, daar wilden we dus een slag op slaan en... Um, we kregen ook veel signalen dat als mensen wel aankomen bij die zorg en welzijn die er is, dat ze het eigenlijk niet zo niet altijd als passend ervaren. Dus daar wilden we ook uh, op in gaan zetten. En het laatste waar ik mezelf veel mee bezig, mee bezig heb gehouden, is met de dagbesteding. In Rotterdam uh, zetten we in op dagbesteding, zowel zonder indicatie, via welzijn, als met een uh, WMO-indicatie. Dan krijg je uh, wat meer uh, zorggerichte begeleiding ook daarbij. Um, en daar zijn we ook heel erg mee bezig geweest van hoe kunnen we daar nou meer diversiteit in activiteiten en misschien ook wat meer um, cultuurspecifieke vormen van dagbesteding ontwikkelen, zodat mensen het als meer passend ervaren. Dus dat was even het totaal uh, van het uh, programma Ouder en Wijzer en uh, mijn, uh, mijn rol daarin. En ik denk dat ik meteen dan al. Want ik heb natuurlijk met veel interesse jullie presentaties net gehoord. Dan heb ik wel echt zoiets van, oh, we hebben ook in Rotterdam echt nog zoveel te doen. Om dat, uh, om dat echt op al die niveaus uh, goed te kunnen uitwerken. Maar ik denk wel dat ons programma wel een voorbeeld was van hoe je dat hè, met 100 partners in de stad. En het is echt niet dat alle acties die in, het, in ons programma zaten ook door onszelf gefinancierd werden. Dat vond ik zelf ook heel mooi. Er zaten ook best wel wat acties in. Die gewoon door de partners zelf, uh, um, ja, waar middelen voor waren gevonden. en die door de partners zelf getrokken werden. Waar wij dan wel gewoon als uh, samenwerkingspartner uh, op meepraten en over meedachten. En Marcella. Ja, graag. Ja, want uh, mijn volgende vraag zou zijn: want, want jullie hebben heel duidelijk een integrale aanpak uh, uh, ja, voor elkaar gekregen. En, je vertelde al, je hebt heel veel, je hebt meer dan 50 partners waar je mee moet samenwerken. Van hoe, hoe ging dat met die samenwerking? Hoe kreeg je daar een beetje greep op? En, en ik geef ook een voorbeeld van als het niet goed ging en hoe je dat uh, hebt weten op te lossen. Ja, um, nou, we hadden denk ik aan het begin um, met wat bredere bijeenkomsten, zowel met groepen partners, dus met, groepen, met alle welzijnsaanbieders. Uh, of met uh, um, alle ouderenbonden samen. We hadden expert meetings georganiseerd uh, waar we uh, bijvoorbeeld uh, migrantenouderen ook bij uh, uitnodigden. Dus we hebben in die in beginfase heel veel geïnvesteerd op het ophalen van input. Van wat houdt mensen bezig? Wat vinden ze nou dat zelf uh, passend is in zo'n uh, zo actieprogramma? Dus daar hebben we veel uh, in geïnvesteerd uiteindelijk hebben alle meewerkende partners ook gewoon een handtekening gezet onder het uitvoeringsprogramma. En toen zijn we gestart. En dan is het natuurlijk wel zo dat per actie uh, er verschillende partners uh, aan de lat staan. Um, ja, om een paar voorbeeldjes te geven um, waar we in Rotterdam heel erg blij mee kunnen zijn, is dat we hier, um, de Erasmus Universiteit die heeft hier een migrantenpolie opgezet, waarbij bijvoorbeeld het diagnosemateriaal om dementie te kunnen vaststellen, helemaal is aangepast op mensen met een migratieachtergrond. Um, nou ja, dat is een project daar hebben we als gemeente geen financiële bijdrage aan geleverd, maar we zijn wel bijvoorbeeld aangesloten bij het, uh, uh, bij het netwerk, het, het ketennetwerk interculturele dementiezorg. Dus dat is dan een, een heel mooi iets wat je kunt, waarop je kunt aanhaken en wat je uh, op die manier met PR en met het verbinden van mensen als gemeente kunt versterken. Um, we hebben ook projecten bijvoorbeeld uh, gedaan met een aantal welzijnspartijen en met de Unie van Vrijwilligers. Waarbij we veel meer gekeken hebben van, um, ja, als je kijkt naar de uitdaging die er is, dat hadden jullie ook al weer aangegeven van he, het schaarste aan het personeel. Um, we zullen dus in de, in de toekomst misschien nog wel meer een beroep moeten doen op, um, op vrijwilligers. Um, we hebben ook een aantal projecten, bijvoorbeeld de sociale benadering Dementie, waarbij die uh, samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers ja, echt helemaal top uh, werkt. Um, maar dan moet je natuurlijk wel zorgen dat die vrijwilligers wel um, ook de handvatten hebben om daar goed mee uh, om te kunnen gaan in zo'n situatie. Dat ze, ja, dat ze um, Weten wat ze moeten doen, hoe ze het best kunnen reageren. Welke mogelijkheden ze hebben, wat ze ook kunnen doen om een mantelzorger te helpen. Hoe ze signalen uh, um, kunnen opvangen en ook kunnen doorzetten voor ja, als er um, uh, extra ondersteuning nodig is. En, en hoe dus, doe je um, dat? Marcella, hoe, hoe pak je dat aan? Nou, we hebben, wat is de rol van de gemeente daarbij? Nou, binnen de sociale benadering dementie is er echt een, een, een uitvoerende organisatie er, er verschillende zorg- en welzijnsorganisaties die heel nauw die geworven vrijwilligers daarin begeleiden. Dus daar staan we als gemeente verder alleen maar als financier naast, maar gelukkig is die expertise in de uitvoering. Bijvoorbeeld bij het project Wandelmaatjes hebben we specifiek met een aantal partners een project opgezet Waar, uh, gecombineerd met onderzoek vanuit Hogeschool Rotterdam, waarbij we echt gekeken hebben van wat vraagt het nou uh, bijvoorbeeld aan uh, skills bij de vrijwilligers? Waar moet je nou op letten bij de werving? En waar moet je op letten als je mensen gaat matchen? Um, in dit verband hebben we dan wandelmaatjes aan elkaar gematcht, met het idee van als je een gezamenlijke hobby hebt, dan is dat al uh, een, een grote verbindende factor. En dan hoeft die dementie... He, niet zo'n hele grote rol uh, misschien meer te spelen. En dan houdt een vrijwilliger ook het vrijwilligerswerk langer vol. Um, en Hogeschool Rotterdam is dan helemaal betrokken. En die doet dan uh, dat onderzoek bij de verschillende organisaties. Van hé, hey, waar letten jullie hier op met de matching? Dus ja, ik denk dat dat wel hele mooie, uh, ja. Uh, ja, hele mooie resultaten uh, ja. heeft gegeven. Ja, Zeker, zeker. Dat is uh, heel uh, indrukwekkend. En, uh, um... Als je nou één tip zou moeten geven, hè, want we zitten al uh, weer in de laatste minuut van, oh, okay. uh, van, het, uh, van het panelgesprek. Wel, wel, welke tip zou je willen geven aan, uh, aan je collega's uh, in het land? Nou, als ik, als ik kijk naar gezondheidsverschillen dan uh, en bijvoorbeeld inderdaad Rotterdam, dat je te maken hebt met zoveel verschillende migratieachtergronden in je stad. Wat, ons, wat bij ons wel goed werkt is... Um, werken met organisaties die veel sleutelfiguren in hun netwerk hebben. Dus die een hele brede achterban hebben, omdat je zelf als gemeente... Ja, mensen hebben toch vaak ook een soort van wantrouwen naar de gemeente opgebouwd. Zeker als ze in een situatie van armoede zitten. Um, dus ja, dat werken met, uh, met sleutelfiguren en op die manier een project uh, ja, verbreden... Um, ja, dat heeft bij ons uh, heel goed gewerkt. Bijvoorbeeld, denk bijvoorbeeld aan iets als sociaal, vitaal en kleur. Waarbij je dan aan de ene kant, je zet mensen in beweging, want ze doen elke week een bewegenactiviteit. En aan de andere kant heb je een mooie ingang om die beweeggroepen ook voorlichting te geven over allerlei verschillende gezondheidsonderwerpen. Ja. Dus ja, dat zijn, dat zijn interventies die bij ons heel, uh, heel positief uitpakken. Ja, ja. Dank je, Janke. En dat sluiten we aan bij uh, ja, de ouderen in de hoofdrol. De, uiteindelijk de bewoner in de hoofdrol. Want dat, ja, zeker. Uh, dan kom je het dichtst erbij. Dank je wel, ja. uh, Marcelle. Ik, uh, um, ja, we kunnen nu uh, alle vragen, nou niet alle, maar een aantal vragen uh, aan de orde stellen. Dus ik uh, vraag Roshni, uh, mijn collega Roshni Kolsteef, welke vragen zijn er uh, ja. binnen? Dag allemaal. Uh, yeah. Bedankt voor al jullie opmerkingen en uh, vragen in de chat. We zijn ook al een aantal vragen uh, aan elkaar beantwoord. Um, yeah. Carolien, uh, misschien een vraag voor jou. Uh, die komt van de heer of mevrouw J. Smit. Is health equity in all policies iets anders dan health in all policies? Um... Nou, letterlijk niet. Um, want um, health in all policies is eigenlijk het uitgangspunt dat als, welk beleid je ook ontwikkelt of uitvoert, dat je altijd uh, moet kijken van wat, uh, wat de impact is van dat nieuwe beleid op gezondheid. En uh, health equity, dan heb je het meer over de, uh, de gelijkwaardigheid, de gelijke kansen als het gaat om gezondheid in. Uh, in het beleid. Um, ik, weet, ik, ik denk dat het in... Uh, ik stel me voor, maar ik ben, ik ben geen gemeentebeleidsmaker, uh, dat het in de praktijk uh, niet zo heel veel uh, verschilt. Maar misschien zijn er andere mensen die daar uh, meer over kunnen zeggen. Dankjewel, uh, Caroline, voor dit antwoord. Ja, toch, ik wil toch nog... We hebben nog acht minuten, dus ik, ik zie nog uh, twee, uh, twee andere mooie vragen. Misschien ook uh, voor Marcella of uh, voor een van de uh, VAUS-collega's. Uh, er zijn uh, twee mensen, Marijke Wigbol dus en Wilco Kruisberg, hebben een vraag gesteld over het betrekken van ouderen en de netwerken van ouderen in de beleidsvorming. Hebben jullie daar tips voor? Zal ik hem aan Marcella eerst stellen? Ja, om het bereiken van netwerken in de beleidsvorming. Hè? Ja, en ook ouderen zelf. Dus de, de, de netwerken ja. van de ouderen en, en de ouderen zelf. Caroline gaf ook al aan, uh, ouderen in de hoofdrol. Uh, maar ja. hoe dan? Nou, dat is zeker wel een, uh, een lastige geweest ook voor ons. Want we hebben dat programma dat, uh, dat is, uh, vier, heeft vier jaar uh, gedraaid. En we hebben een, dus aan het begin wel die input gedaan met allerlei... Uh, ook bewonersbijeenkomsten. Uh, Op een gegeven moment hadden we zoiets van ja, voor de duur van het programma richten we dan een klankbordgroep in. Dus daar zaten ouderenbonden, uh, genero, uh, zaten uh, zat mensen van nome, hè, van uh, migrantenorganisaties. Maar dat is natuurlijk ook weer net een specifiek, uh, specifieke groep uh, ouderen die sowieso gewend zijn om natuurlijk heel mondig en, en mee te praten. En nu zijn we wel, want we willen nu eigenlijk een soort doorstart maken, zeker op het gebied van dementie, uh, voor, de, voor weer de nieuwe collegeperiode. We zijn nu wel heel erg aan het nadenken van hoe kunnen we um, bijvoorbeeld mensen met dementie of migrantenouderen gewoon continu ook een wat grotere rol geven. En um, ik heb dan zelf wel zoiets van, ik denk niet dat dat gaat lukken met een soort structurele uh, overleggroep. Maar ik zoek nu bijvoorbeeld meer naar steeds incidentele uh, momenten waarop je ontmoetingen met, uh, met bewoners of deelnemers aan verschillende projecten organiseert. En dan zou je per bijeenkomst zou je dan, uh, bepaalde vragen kunnen stellen of kijken wat ze, wat ze merken in de praktijk van de, van de acties die je hebt ingezet. Maar dan betekent het niet dat ze zich moeten committeren om, om hè, voor een bepaalde tijd in een soort plankbordgroep uh, te gaan. Dus, um, dus we zijn nu heel erg aan het kijken naar dat soort, uh, naar dat soort oplossingen. Maar bijvoorbeeld gistermiddag hadden we een bijeenkomst in, uh, bij ons in IJsselmonde En dan hadden we bijvoorbeeld met een, een, een soort lotingsmanier... hadden we een aantal mensen geselecteerd om mee in gesprek te gaan. Ja, en toen hebben we echt best wel veel brieven gespreid en uiteindelijk kwamen er drie mensen. Dus het blijft toch echt wel een uitdaging om een manier te verzinnen die ook echt zo mensen aanspreekt om ook echt te komen. En ja, dus we zoeken nu ook bijvoorbeeld naar gewoon standaard um, uh, activiteiten die al plaatsvinden, waarbij wij dan misschien ook eventjes mogen aansluiten om nog met een aantal mensen in gesprek te gaan. Dus dan. Gaan ze al bijvoorbeeld naar een beweegclub of naar een gezellige koffieochtend? Of, en dan proberen we daar nu op aan te haken. Dus we zijn aan het zoeken van hoe kunnen we daar ja. inderdaad verbreding uh, op krijgen. Ja, ja. Dat, dat sluit heel mooi aan bij, uh, bij, bij uh, de, ja, de tips die Faros heeft als het gaat om uh, mensen een stem geven. Oh. Um, en dat is inderdaad van zoek ze op waar ze, waar ze toch al uh, komen, wat voor hun... Uh, hun gewone uh, leven en werkplek is. Um, ik, ik, ik stel voor dat we als we straks de, de, de sheets en de, de, de materialen nog toesturen, dat we daar nog een linkje uh, aan toevoegen waarin uh, die ook wat dat betreft wat uh, houvast kunnen geven. Um, vanuit het programma ouderen en gezondheid, maar ook vanuit dat uh, programma gezond in. Ja. Ik had ook al een klein linkje in de chat toegevoegd over het bereiken oh, van uh, groepen in een lage sociale economische positie. Uh, dan uh, wil ik uh, graag nog een vraag stellen aan Helene. Uh, die stond ook in de chat. Ik kan even niet zien uh, van wie. Zit uh, alleen in de chat. Ja, is migratieachtergrond op zichzelf al een fundamentele oorzaak of hangt een migratieachtergrond samen met... Andere fundamentele oorzaken en moet daar dus op gefocust worden. Uh, nou, zij bedankt voor de vraag uh, en ik denk inderdaad dat migratieachtergrond uh, met veel dingen kan samenhangen, maar dat betekent niet per se dat we niet al zich ook op migratieachtergrond uh, uh, kunnen focussen. Wat ik nog de laatste slide waar ik niet aan ben toegekomen, wat ik daarin zei, um, is dat de relatie tussen een fundamentele oorzaak en hoe, hoe dat verder effect heeft, bijvoorbeeld het BHO en dat is niet een natuurwet. Dat is niet in beton gegoten dat het altijd zo is. Dus als we bijvoorbeeld training geven aan uh, zorg- en welzijnsmedewerkers, waardoor ze eigen vooroordelen en stereotype beelden beter bij zichzelf herkennen, waardoor misschien minder, uh, waardoor misschien mis, minder discriminatie is en meer goede zorg uh, ook voor mensen met een migratieachtergrond is, dan is dan is het effect van migratieachtergrond veel kleiner. En als we, als we allemaal helemaal tolerant zijn en, en, uh, uh, en ook mensen met een migratieachtergrond net zo goed een baan kunnen krijgen... en net zo goed in een, in een mooie wijk kunnen wonen, dan uiteindelijk is het geen fundamentele oorzaak meer. Dus we kunnen inderdaad ook op, ingrijpen op dat deel van hoe gaan we als samenleving om met mensen met een migratieachtergrond. Um, maar het, hangt inderdaad, het, komt, het komt vaak voor dat, dat mensen met een migratieachtergrond ook een laag 6 hebben... Um, maar als je alleen focust op die lage zes, dan, dan, uh, beantwoord je niet het hele, dan los je niet het hele probleem op. Dankjewel Helene voor je antwoord. En dan ga ik naar de laatste vraag en dan geef ik het woord uh, weer terug aan Cathelijne. En deze wil ik aan Marcella uh, stellen. Um, veel gaat digitaal, uh, dat is ook uh, een trend nu. Wat is je advies met betrekking tot ouderen in kwetsbare situaties en hen te betrekken? Uh, en dan in relatie tot online uh, manieren die wij geprobeerd hebben om... Ja. Uh, nou, dat is inderdaad wel... Uh, kijk, we hebben een heel breed, uh, heel, hele brede inzet op het verbeteren van digitale vaardigheden. Dus mensen die uh, willen en, uh, uh, en in de gelegenheid zijn, die kunnen ja, via de bibliotheek en via andere... Uh, organisaties in Rotterdam um, trainingen volgen, in, hè, omgaan met een laptop, met een iPad. Uh, dus da daar zetten we wel breed op in. Um, er zijn ook verschillende pilots geweest in Rotterdam, waarbij we bijvoorbeeld, zeker in die coronatijd, geprobeerd hebben om uh, via um, online manieren toch een vorm van ontmoeting, uh, of, uh, manieren om, om, om wat, wat een leuke cursus of zo te volgen online. Maar ik moet zeggen, dat vraagt nog steeds wel heel erg veel begeleiding. Dus we hebben nu ook een aantal projecten waarbij dan een vrijwilliger ook de eerste keren thuis komt om he, iemand te helpen. Van nou, hoe kom je nou in zo'n groep? En uh, uh, waar moet je allemaal op klikken om, uh, om mee te kunnen doen? Dus, um, maar ja, dan is het ook weer echt een knelpunt van dat we niet genoeg vrijwilligers kunnen vinden om daarbij te helpen. Um, dus het is, uh, ja, het, is een uit, het is een uitdaging. Ja. ja, aan de ene kant zie je echt wel nu een groeiende groep senioren die wel gewoon digitaal vaardig, heeft, vaardig is en mogelijkheden heeft. Maar aan de andere kant ook nog wel echt een uh, serieus grote groep ja, die toch gewoon het liefst uh, ja, fysiek uh, iets afspreekt. En we zijn nu ook bijvoorbeeld bij dagbesteding, we uh, hebben verschillende projecten waarbij we dus ook online dagbesteding uh, hebben, ja, proberen we toch wat te kijken dat mensen misschien eerst fysiek en dan daarna ook via de begeleider van de dagbesteding de stap durven zetten naar uh, digitaal. Dus het, het blijft inderdaad een beetje zoeken en ja, toch gewoon inzetten op verschillende vormen. Wat bij de een past, past bij de ander niet. Dus, maar denk denk ja, gezien de, de schaarste uh, die er aankomt in zorg- en welzijnspersoneel. Ja, ontkomen we er ook niet aan, denk ik, om voor een deel digitale diensten te gaan aanbieden. En ik denk dat daar ook wel hele mooie mogelijkheden voor zijn. Zeker. Dankjewel, uh, Marcella. Uh, ik zie ook een uh, mooi antwoord nog op uh, aanvulling op de vraag aan Carolien over health policies uh, van uh, onze collega uh, Mire. Uh, dan uh, allemaal dank uh, voor het beantwoorden van de vragen. En dan geef ik uh, tenslotte het woord aan uh, Katelijne Mittenorg. Uh, hartelijk dank allemaal. Het is 12 uur, dus we gaan afsluiten. Uh, heel erg bedankt uh, voor uw aanwezigheid en uw aandacht. Uh, met name heel erg veel dank voor Marcella Braamskamp voor haar uh, waardevolle bijdrage. Um, tot slot zouden we het heel fijn vinden als u uh, uh, heel even na kunt denken over uh, de vraag in beeld. Uh, hoe kunnen we samen optrekken in het verkleinen van gezondheidsverschillen uh, tussen ouderen in jouw gemeente? Um, het zou heel fijn uh, zijn als u daar even over na wilt denken en een antwoord wilt zetten in de chat. Um, want dit geeft ons houvast en, uh, uh, en handvatten om u nog beter te kunnen bedienen uh, met kennis. Um, nou, u de, de, we laten de chat nog een paar minuten, uh, uh, nog tien open openstaan, zodat u uh, de tijd heeft om daarover na te denken. Um, de opnames en de power. Points, uh, ontvangt u binnenkort. En we zullen de kennisdossiers uh, nasturen wanneer uh, ze af zijn uh, begin volgend jaar, uh, 2023. Um, en daarmee uh, wil ik heel graag afsluiten. Heel erg dank voor uw aanwezigheid en uw aandacht. En heel veel succes uh, met dit onderwerp in uw gemeente.